Welkom allemaal. Volgens mij zijn we al bij de zevende openbare lezing in, het, uh, in verband met de COVID uh, and Society cursus en vandaag gaan we het hebben over palliatieve zorg. Uh, er is heel veel in het nieuws geweest natuurlijk over hoe uh, patiënten nou ja zonder van hun dierbare afscheid te kunnen nemen overlijden en we hebben vandaag Marieke de Meij, zij is huisarts en zij is, um, zeg, als ik het goed zeg, de teamleider um, van het palliatieve team in het OVG, het uh, Onze Lieve vrouwengasthuis in Amsterdam. Ja, vandaag is het college in het Nederlands, jongens, omdat dit een moeilijk onderwerp is en de spreker het liever in het Nederlands uh, doet. Dus, um, nou, veel plezier met het college van Marike. Over palliatieve zorg en COVID. Hartelijk dank, Roos, voor je aankondiging en hartelijk dank voor de uitnodiging om hier voor jullie te mogen praten. Uh, je had me gevraagd hè, over uh, wat is dan, zou dan een goede titel zijn. Ja, en we hebben toen gekozen voor Dying Well en misschien is dat wel veel te kort door de bocht als we het hebben over palliatieve zorg in het algemeen. Maar daar gaan we het natuurlijk over hebben. Heel graag. Um, ik heb een ja een foto gezocht waarvan ik dacht dat is wel typerend voor de crisis waar we in ons begeven en het plaatje wat we ons natuurlijk allemaal heel goed uh, in beeld hebben uh, mensen in een ziekenhuisbed met veel techniek eromheen en veel mensen zorgverleners in nou laten we het maar zeggen de maan pakken uh, en dit beeld is wel uh, um, nou ja, typerend. En Ma natuurlijk gewoon heeft onze afgelopen weken nogal zorgen gebaard over de wel het welzijn van patiënten. En daar gaan we het natuurlijk over hebben. Um, Je hebt me al een beetje aangekondigd, maar ik wilde daar eigenlijk zelf ook nog wel wat over zeggen. Uh, ik, ben in de, ik ben huisarts, uh, al een jaar of tien. Werkzaam in Amsterdam-Oost, ook vlakbij het, uh, het... OVG. We zeggen geen onze lieve vrouwengast, thuis is meer in ziekenhuis. En we praten nu over het OVG. Je heeft twee uh, ziekenhuizen in Oost en in West van Amsterdam. Uh, en ik ben lid van het team Ondersteunende Palliatieve Zorg. Um, en daar ga ik zo nog wel wat over zeggen. Uh, daarbij ben ik docent. Uh, uh, geef ik veel onderwijs over palliatieve zorg. Ben ik scanarts. Um, en dat uh, weet waarschijnlijk iedereen, maar ik vertel het toch nog even: dat zijn artsen die bevoegd zijn om. Tweede beoordelingen te geven uh, in het kader van een euthanasiewens van een patiënt. Uh, en ik ben lid van het Regionaal tuchtcollege. Ik zeg het er expres allemaal een beetje bij, omdat ik denk dat het interessant is voor geneeskunde studenten te zien wat je allemaal kan, doen, kan worden uh, gedurende je, je leven. En dat keuzes maken, uh, nou ja, dat, dat je nog wel eens kan veranderen, uh, dingen op je pad komen en dat er heel veel interessants te doen is. En wil iemand daar nog wat over weten, later wat over vragen, dan kunnen jullie mij gerust mailen, eh, omdat ik het leuk vind om hier verder over te vertellen. Um, ik ga van de gelegenheid gebruik maken om iets te zeggen in algemene zin over kwalitatieve zorg. Um, en, uh, en dan gaan we natuurlijk dat ook uh, uh, verder uh, werken naartoe werken naar de coronacrisis, de COVID, uh, het virus en hoe we daar nu op dit moment mee omgaan. Uh, palliatieve zorg. Ik denk dat, dat, uh, uh, nou, dat we het even helemaal in de basis een aantal dingen over gaan hebben. Um, het gaat met name om patiënten met een levensdreigende ziekte. Um, we hebben alleen uh, een aantal jaar geleden ook kwetsbaarheid daar uh, aan toegevoegd. En dat is op zich wel interessant. Hè? Als je denkt aan palliatieve zorg, denk je met name de meeste mensen aan mensen uh, met een uh, vorm van kanker. Maar we hebben die uitgebreid naar andere aandoeningen. En we hebben ook gesteld dat een mensen, en met name op oudere leeftijd die kwetsbaar zijn, ook een bewerkte levensverwachting hebben. En waar, waar we het ook goed of zelfs beter vinden, dat we niet meer praten over eh, behandelen of genezen, maar meer praten over kwaliteit van leven. En dat is natuurlijk de kern van kwalitatieve zorg. Dat we nagaan of, hè, of de kwaliteit van leven, dat we die willen behouden of willen... Eh, Zorgen bevorderen en dat we dat op een aantal manieren doen. Met name willen we het lijden, en het, het lijden voorkomen en verzachten, en dat we dat op meerdere domeinen doen. De medisch, basismedische zorg gaat met name over lichamelijke klachten, psychische klachten, en dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van palliatieve zorg. Wij zijn nog steeds heel klinisch bezig in ziekenhuizen en in de huisartsenpraktijk, thuis en in hospices om mensen van hun... symptomen af te helpen, als pijn, dyspneu... Uh, misselijkheid, obstipatie, dergelijke. Veel... Uh, patiënten die hebben klachten van angst en depressies waar we mee aan de gang gaan. Maar daarnaast is het natuurlijk enorm belangrijk dat we... Uh, kijken hoe de sociale context is van een patiënt en wat zijn existentiële... Uh, elementen daarin. En daar wil ik jullie... Uh, uh, Um, iemand aan jullie voorstellen, mevrouw Cicely Saunders, een Engelse dame. Zij leeft niet meer, maar zij is eigenlijk de grondlegger van de palliatieve zorg, in ieder geval van de hospicezorg in Engeland. En zij uh, bedacht het concept total pain. En dat houdt in dat eigenlijk op al die vier domeinen alles in elkaar aanhaakt. Dat het ene met het andere te maken heeft, dat het ene het andere be beïnvloedt. En dat we dus uh, op de hoogte moeten zijn van alle elementen om een goed plan te kunnen maken voor mensen. En dat we niet alleen maar naar de pijn kijken, maar ook kijken of mensen angstig zijn uh, voor. Omdat bijvoorbeeld hun partner ook ziek is of oud. Uh, en dat die pijn daardoor of erger wordt of minder goed te bestrijden is. Um, een ander belangrijk element van palliatieve zorg is vroege onderkenning van het probleem. Um, en daar is een mooie schema voor gemaakt waarbij je kan zien uh, het oude concept. Waarbij uh, nou ja, het beetje geen... Um, het beeld van een zieke patiënt die uh, tot op het laatst geprobeerd wordt te genezen. Hè? Met name als je dan kijkt naar mensen met kanker. En dat op, uh, uh, als dat niet lukt, dat dan ja, misschien niet ineens in een palliatieve zorg komt, maar meer een terminaal uh, probleem. En wat we willen is dat we het veel, veel meer naar voren trekken. En dat er veel meer een twee beleid ontstaat. Waarbij mensen dus nog de kans krijgen om te genezen, maar ook al... Na gaan denken over wat als dat niet gebeurt. En wat zijn mijn, wat zijn mijn wensen en hoe wil ik het doen. Uh, dit is een heel uh, bekend schema binnen de palliatieve zorg. Um, en uh, belangrijk is natuurlijk ook dat wij aandacht gaan krijgen voor nazorg. Uh, en dat is met name ook omdat we zorg voor naasten als een belangrijk onderdeel zien van palliatieve zorg. Um, en ook mevrouw Cicely Sonders uh, omschreef dat mooi. En die, vertel, die zei al heel vroeg van... Uh, die zei, al oh, how people die remains in the memory of those who live on. En wij zijn ervan overtuigd dat we daar ook uh, invloed op kunnen uitoefenen. Um, het is denk ik goed om uh, de ontwikkeling van de kwalitatieve zorg, want het is nog een hele jonge, uh, zeg maar, vorm van zorg binnen de geneeskunde, uh, zien in, het gehele, in de gehele geschiedenis van de geneeskunde of van de zorg. Ja, waarvan, waarbij we eerst, waarbij zagen dat er met name eerst aandacht werd besteed aan de medische vooruitgang. Uh, Zorg dat mensen gewoon uh, zouden kunnen genezen. En dat daarmee uh, sommige vormen uh, van ziektes omgegooid zijn tot chronische aandoeningen. Of waar mensen gewoon langer mee leven. Maar met nog steeds wel uh, een toekomstbeeld dat mensen daaraan komen te overlijden. Hè. We hebben natuurlijk vormen van kanker, zoals borstkanker. Waarbij je misschien wel vijf, zes lijnen chemo kan geven, en hormoontherapie waar mensen nog jaren mee kunnen leven, maar wel moeten leven met een ziekte uh, en onzekerheid. En het verbeteren van de kwaliteit van de levensverlenging, dat blijkt vele malen moeilijker te zijn. Diane Meijers, een hele bekende uh, dokter in Amerika, die uh, dit zo omschreef. En ik vind het wel interessant om dat gewoon eens schematisch uh, in beeld te brengen. En om jullie te laten zien uh, hoe die palliatieve zorg, de ontwikkeling, nou zich verhoudt met de rest van de zorg. Um, en dit is natuurlijk heel schematisch en dit is absoluut niet uh, um, volledig. Um, maar als ik het zo uh, heb geprobeerd aan te geven, is dat we natuurlijk al, nou, al een hele tijd, al ver in de 19e eeuw, al bezig waren met proberen om kanker te behandelen. Uh, waarbij William Holstead, de chirurg uit Amerika, John Hopkins, uh, uh, de radicale mastectomie ontwikkelde. En ik, ik meld dat omdat uh, eigenlijk in een relatief korte tijd, gedurende een eeuw, een ongelooflijke ontwikkeling is doorgemaakt. Uh, en dat dat uh, hier eigenlijk al deze in die hele eeuw ging om behandelen, om mensen te genezen. En uh, dat de opkomst van de palliatieve zorg eigenlijk pas in de jaren negentig van de vorige eeuw plaatsvond. Um, en dat, he, he, dat kan je zo'n hele lijn van oncologieontwikkeling doormaken, waarbij we in, in deze tijd, in de 21e eeuw, voor enorme uitdagingen komen omdat immunotherapie uh, he, is ontwikkeld. En dat dat hele goede, uh, goede ontwikkeling is, een spectaculaire ontwikkeling, maar ons meteen ook voor allerlei problemen stelt of vragen van hoe moeten we daarmee omgaan, excuses. Um, uh, en als we het hebben over uh, de infectiebestrijding, dan is het natuurlijk ook interessant. Als we, uh, hè, als we daar in de, uh, in de loop van de tijd gaan kijken uh, wat er allemaal is gebeurd. Vorige eeuw hadden we een Spaanse griep, um, waarbij miljoenen mensen kwamen te overlijden. Er is dus de coronacrisis niks bij. Maar uh, dat kwam op en dat ging meteen weer uh, neer. Weer het heeft nog geen jaar geduurd. Uh, en in de jaren tachtig zagen we de, uh, de AIDS-epidemie. En ik vind dat wel bijzonder om te melden. Want dat was ongeveer tegelijkertijd met de opkomst van de palliatieve zorg. Uh, wij hebben het eerste hospice uh, opgericht in Nederland in 1989. Um, en uh, dat was een hospice in Nieuwkoop. Uh, maar het hospice in Amsterdam, een van de andere uh, eerste hospices, uh, werd opgericht, uh, een christelijk hospice, om de zorg voor de aidspatiënten te begeleiden. Zij hadden ook een heel groot buddyproject. En ik denk wel dat je kan stellen dat uh, nou ja, de AIDS-epidemie niet dé reden was voor uh, de opkomst van de palliatieve zorg, maar daar wel enorm op heeft aan bijgedragen. En wat ik het allerbelangrijkste vind om nu te melden, is dat we nu zien dat we de, met zijn de nieuwe epidemie, met het coronavirus, zien dat we eigenlijk direct met het uh, nadenken over hoe moeten we deze mensen behandelen ook direct nadenken over wat is goede palliatieve zorg. En ik denk dat dat een enorme vooruitgang is. En dat we eigenlijk meteen bij het start van de crisis ook daarover na hebben gedacht. En daar ga ik je natuurlijk zo nog meer over vertellen hoe we dat in het OVG hebben gedaan. Omdat ik daar nou, genoeg over kan vertellen. Uh, oh, dit is de radicale mastectomie. Waarbij uh, uh, indrukwekkend de hele borst, inclusief lymfklieren en spiermassa, werd weggehaald. Met het idee dat je zoveel mogelijk weghaalt, lokaal... Dan we... Dan haal je de kanker wel weg. Nou, daar zijn we natuurlijk hard van teruggekomen. Um, ja, om welke patiënten gaat het als we het hebben over palliatieve zorg? Dan uh, staat bovenaan natuurlijk de patiënt met kanker, oncologie. Um, en in de korte tijd dat palliatieve zorg uh, uh, aan het ontwikkelen is, is, is er ook een enorme ontwikkeling gaande op welke patiënten wij daarin zien. Uh, gelukkig breidt het zich veel verder uit dan alleen maar oncologie. Wij zien ook uh, veel cardiologiepatiënten, mensen met hartfalen met name, longpatiënten, COPD. Bij de MDL-artsen komen we ook vaak op bezoek. En mensen met leverfalen uh, uh, is een belangrijk onderdeel. Nou, um, de neurologie is natuurlijk ook een, uh, een vakgebied waarin je helaas um, veel ziektebeelden hebt. Die moeilijk of niet te genezen zijn, hè? dus behalve hartinfarct kunnen we natuurlijk nadenken over hoe we om moeten gaan met patiënten die ALS hebben, en Parkinson. Um, dan, uh, wat ik al zei, hebben we de kwetsbare patiënt uh, als belangrijke doelgroep uh, in de palliatieve zorg en dat, daarin werken we veel samen met de geriatrie en mensen kwetsbare mensen, mensen met een dementie um, en uh, nou wat ik al zei. De infectieziekten, dat zijn vaak, um, nou ja, kortdurende, wat wij koop ook bij corona, zo al zijn, weer aflopende, uh, nou ja, aandachtsgebieden. Um, wat wel belangrijk is om te realiseren, is dat we, uh, we met al deze ziektebeelden anders om moeten gaan en dat ze ze voor ons voor uh, allerlei verschillende problemen opzadelen. Uh, en het grootste probleem uh, um, uh, is bij uh, ziektes als hartfalen en COPD dat we ze zo, goed, zo slecht kunnen voorspellen. Uh, dit zijn natuurlijk hele, ja, uh, misschien uh, is dat niet, en het is lang niet altijd zo, maar we proberen het natuurlijk schematisch aan te geven. We zien vaak bij patiënten met kanker dat die een hele tijd onder behandelingen dat het goed gaat. En dat, uh, het, dat dit eigenlijk het moment is waar mensen van uit curatieve... Um, uh, situatie naar een uh, palliatieve situatie gaan en dat het vaak ook heel snel gaat, helaas. Uh, dit beeld verandert wel, wat ik al net zei, hè? Met, de, met, de andere, met nieuwe behandelmogelijkheden als immunotherapie en dergelijke zal deze uh, lijn veranderen. En waar wat typisch is voor hartvaan en COPD, is dat we mensen zien die het redelijk doen uh, en dan een exacerbatie krijgen en dan in een ziekenhuis komen, heel ziek. Vaak, hé, als je hier hebt, het, zie je mensen die op de zee belanden, waarvan je eigenlijk denkt, ja, die gaat het ook niet redden. En de grote kans toch weer is dat ze er bovenop komen, maar we na elke extrebatie toch verslechterd zijn ten opzichte van eerder. En dit eh, gebeurt soms wel een aantal keer per jaar en dat eh, maakt voor ons eh, dat wij vinden dat we daarover moeten gaan praten. Uh, kwetsbare ouderen zie je dat de mensen al gewoon al uh, chronisch uh, een matige kwaliteit van leven hebben en zo langzaam achteruit gaan. Um, wij heb, als je dit beeld ziet, proberen we na te denken over wat is nou een goed moment voor... Uh, om na te gaan denken over palliatieve zorg. En daar worstelen we wel mee, want we willen natuurlijk niet te vroeg komen. We willen ook mensen niet het gevoel geven dat ze al opgegeven worden. Maar we willen zeker ook niet te laat komen, omdat we dan heel veel dingen... die wij als doelstellingen hebben, niet meer kunnen bewerkstelligen. En daar hebben we... Uh, een, ja, daar hebben we heel veel over gediscussieerd. Dit is een schema uit het LUMC, wat ik heel graag... aan jullie toon, omdat het uh, mooi, uh, een heel mooi beeld geeft. Hier wordt genoemd de surprise question. En dat is wel een belangrijk iets, omdat we daar jaren mee hebben gewerkt. En wat toch niet helemaal ideaal blijkt te zijn, maar wel een soort goed basisgedachte is. Is namelijk dat je je moet afvragen bij patiënten. Zou ik verrast zijn als mijn patiënt binnen een jaar is overleden? Als het antwoord dan nee is, je zou niet verrast zijn. Dan moet je eigenlijk al gaan denken over, uh, nou ja, uh, palliatieve zorg. Of nadenken over, heeft iemand niet nog meer ondersteuning nodig dan alleen maar... Uh, een medicamenteuze behandeling. Uh, dat gaat natuurlijk over mensen met een ongeneeslijke of een levensbedreigende ziekte, maar hier kan de kwetsbare patiënt ook goed bijstaan. Dan is het goed hè, om het een beetje uh, te verduidelijken en uh, gerichter te kunnen werken met... Nou, met patiënten, is dat je je afvraagt... Zijn er nog meer elementen? Hè? Ik, ik heb dus negen antwoorden op de surprise question. Is er nog meer aan de hand? Um, en dan gaat het meer over. Is iemand nou bijvoorbeeld, hè, wat ik al net zei, met patiënten met hartfalen en COPD... Is iemand al eerder opgenomen de afgelopen vier weken? Is er, uh, ligt iemand al lang in de ziekenhuis, waardoor we, en we, wat, wat, wat, dat we eigenlijk niet echt goed opschieten? Is er multiproblematiek? En dan komen we mee in het sociale uh, aspect. Bijvoorbeeld dat er een probleem is met de mantelzorgers. Uh, is het een patiënt die psychisch veel meer klachten heeft... Uh, um, Waar we wat mee zouden kunnen doen. Zijn er uh, ingewikkeldheden rond het levenseinde of de uh, vragen en uh, behoeftes daaraan? Um, het is eigenlijk allemaal goede um, momenten om na te denken over bijvoorbeeld zoals het LUMC zegt, een uh, consult te vragen van het kwalitatief adviesteam, Of als, bijvoorbeeld als huisarts meer te gaan nadenken en te gaan praten met de patiënt over... Wat wilt u eigenlijk? Wat vindt u belangrijk in uw bestaan? Waar bent u bang voor? Uh, en wat, wat, wat, ja, wat, is, wat wilt u nou heel graag geregeld hebben? Um, waarom doen we dit eigenlijk? Uh, ik denk dat dat natuurlijk wel essentieel is. Iemand heeft ooit gezegd... Ja, Marieke, je moet geen hobbyteam worden in het OVG. Uh, en dat is natuurlijk een, um, uh, een... Was een hele belangrijke opmerking. En dat is natuurlijk altijd... goed dat je na moet gaan, dat, ook al denk je zelf dat je enorm goed bezig bent. Dat je ook altijd moet bedenken. Is dat wel zo? Uh, is dat bij de palliatieve zorg wel een uitdaging? Omdat je lang niet alles goed kan onderzoeken. Maar er zijn toch wel degelijk studies. Uh, en er komen er steeds meer. En die laten een aantal dingen zien. En die laten met name zien dat er een verbeterde kwaliteit van leven is. Als je uh, in een vroeg stadium met mensen in gesprek gaat over wat hun wensen zijn. En wat ze willen en waar ze bang voor zijn. Uh, dat je in een vroeg stadium met ze afspreekt. Wat ze dus wel of niet willen en wat we nog moeten doen. Um, uh, dat levert minder angstklachten op, dat le levert minder depressieve klachten op. Hè. De kwaliteit van leven. De, uh, studies gaan heel vaak over dit soort psychische elementen. Uh, het gaat uh, erom dat je minder uh, spoedeisende hulpbezoeken uh, krijgt. En minder ziekenhuisopnames, dat moet niet een doel op zich zijn. Maar waar we aan de andere kant van zien, waar we het verdrietig van worden, is als je er niet over praat. Dat, ieder, dat heel veel patiënten weer bij herhaling terug. ...verschijnen in het ziekenhuis, waarvan we ons afvragen of dat nog wel zou moeten zijn. En dat is geen primair doel, maar um, als je dus minder ziekenhuisopnames hebt... Uh, ...als je besluit eerder, uh, eerder te stoppen, bijvoorbeeld met chemotherapie... ...of geen dure operaties of uh, immunotherapie te starten... Uh, let je ook een beetje op die financiën. Nogmaals, dat vind ik persoonlijk niet het primair doen, maar secundair is toch wel heel mooi meegenomen. Wat vaak terugkomt in... Uh, um, uh, wat is nou goede palliatieve zorg? Dat we zorgen dat mensen... sterven op de plaats van voorkeur. Um, en daar is natuurlijk wel iets van te zeggen. Want het is maar de vraag wanneer het aan patiënten vraagt, waar, of wanneer ze, en of ze dat, waar ze dat willen... Uh, op het moment, welk moment je dat vraagt. Of ze ziek zijn of nog gezond. Hè? En uh, of ze in een beginstadium van een ziekte zijn. Of al heel erg uh, ernstig verzwakt zijn. En je ziet dat op zich wel verschuiven. Maar dan blijft het nog bij dat het grootste deel van de mensen wil het liefst thuis zijn. En dat is dus dan een mooi doel uh, van ons uh, om te bewerkstelligen. Uh, we, ik, wij hopen natuurlijk dat er een beter sterfbed is dan dat we geen... Kwalitieve zorg geven. En daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. En daarmee denken we dat we ook een nabestaande uh, recht doen. En dat er betere rouw is. Ik heb er expres een vraagteken achter gezet, omdat... we dat uh, eigenlijk misschien nog wel beter moeten onderzoeken of dat zo is. Waar ik ook een vraagteken achter heb gezet, en, en ook ze, en zelfs tussen haakjes heb gezegd... is dat we uh, dat er mogelijk... Een lange overleving is als we goede palliatieve zorg geven. Um, en uh, voor, de, voor de geïnteresseerden zouden dit uh, uh, artikel van Jennifer Tamel uh, moeten opzoeken, een dokter uit Boston, die met haar onderzoeksgroep in 2010 nogal veel deuring veroorzaakte. Omdat zij een studie publiceerde um, uit Boston, Harvard University. En waar ze uh, um, um, groepen longkankerpatiënten uh, uh, de, uh, de ene groep kreeg wel palliatieve zorg en de andere niet. Nou, en wat er bleek uit de studie, en dat is veel vaker herhaald in andere studies, dat mensen een verbeterde kwaliteit van leven hebben. Maar wat uit haar studie ook voortkwam, uh, was het feit dat mensen uh, uh, met palliatieve zorg maanden langer leefden dan mensen zonder palliatieve zorg. Nou, als dat zo is, is dat, zou dat natuurlijk helemaal fantastisch zijn. Helaas is tien jaar later dit nog niet goed bevestigd in andere studies. Dus daar kunnen we eigenlijk nog niet van zeggen dat dit echt zo is. Het um, is een mooi streven. Um, ja, waar we het natuurlijk over gaan hebben, uh, of natuurlijk, uh, wat een belangrijk onderwerp is in, deze, in dit college en in deze tijd, is het uh, sterfwet. Um, daar is inderdaad, zoals Roos zei, heel veel over te doen in de media en daar is heel veel te doen over bij ons in het ziekenhuis en bij, en natuurlijk, uh, bij mij als, als uh, palliatieve dokter al helemaal. En ik vind dat wel heel um, belangrijk om daarbij stil te staan als we het hebben over een sterfwet. Wat is dan een goed sterfbed um, ja, er, dan is eigenlijk maar één antwoord uh, mogelijk. Dat bestaat, er bestaat niet één goed sterfbed. Uh, en ik vind het met name uh, belangrijk om aan te geven dat het zeer sterk cultureel bepaald is. Niet alleen bij de patiënten in de naaste, maar zeker ook bij artsen in verpleging. En uh, dat wij, wat wij in Nederland, een heel goed sterfbed vinden. Dat artsen in uh, Amerika, in Israël en waar dan ook ter wereld ons met vreemde ogen aankijken. Um, dus dat moeten we goed onder ogen houden, uh, maar het is natuurlijk wel belangrijk om, te, uh, uh, nou ja, om eens na te gaan wat zijn er dan niet meer verschillende goede sterfbedden en waar ligt dat aan? Um, ik denk dat het goed is om het vanuit de arts en de verpleging en vanuit de hulpverlening te bekijken en vanuit de arts en uh, vanuit de naaste en de patiënt zelf. Um, en er, uh, wat een belangrijk onderdeel is van een goed sterfbed is het de medische elementen aan en dat noemen wij ook wel het final common pathway en dat houdt in dat wij zien dat mensen ongeacht hun aandoening waardoor ze komen te overlijden uh, eigenlijk allemaal eenzelfde uh, soort laatste traject ingaan um, dat het dus onafhankelijk is van waar je aan dood gaat um, en dat heet dus het final common pathway uh, en dat uh, dat heeft het is een hele lijst aan dingen maar waarvan je kan zeggen dit maakt eigenlijk Iedereen die mee die aan een ziekte komt te overlijden. een uh, Gemeenschappelijkheid. En waarin wij dus als dokters en, ver, en verpleging... Uh, ja, waar, we, waar we dus goed op moeten letten. Omdat wij als we dit, deze dingen zien, dat we dus kunnen... Uh, concluderen dat, het, uh, dat de stervensfase is aangebroken. En dat we daar... Um, nou, aanpassingen moeten doen in het beleid. Um, wij noemen dat ook wel in het ziekenhuis uh, het zorgpad-stervensfase. Um, dat klinkt heel zakelijk, maar het is eigenlijk uh, bedoeld... om verpleging, om artsen... Um, te helpen nadenken van wat gebeurt er nou eigenlijk en wat kan ik nog doen. He, dus een aantal dingen. Hè. Mensen gaan minder eten en drinken. Dat uh, uh, is soms voor familie nog wel eens lastig om aan te zien. Omdat men denkt als je niet meer eet of niet meer drinkt, dan ga je dood. En we moeten natuurlijk stellen dat het andersom is. Omdat je aan het sterven bent, eet en drink je nauwelijks meer. Uh, dit vergt nog wel wat uitleg. En ook wel het levert ook geruststelling op bij de familie. Uh, dat dat niet meer zo'n belangrijk element is. Mensen raken erg vermoeid en verzwakt. Belangrijk punt is dat de urineproductie achteruit gaat. Um, uh, dat, hè, een aantal dingen die hier staan. Um, dit is ook altijd een... Een belangrijk punt, een toenemende desoriëntatie, wij kunnen dit, wij noemen dit ook wel een terminaal delier, dat misschien alle mensen die aan het sterven zijn, een vorm van verwardheid ontwikkelen. Een hoorbare reutelende ademhaling is iets waar, nou, waar ook heleboel, vaak heleboel over te doen is, voornamelijk bij de familie, het is een, het is een rotgeluid. Uh, het, is, het is vervelend om aan te horen. Uh, en uh, er is er vaak ook wel een... verzoek om daar wat aan te doen. Uh, we hebben er wel wat voor, maar eigenlijk... Uh, valt, het, valt de behandeling daarin wel tegen. En wij zijn eigenlijk als hulpverlening altijd wel van mening... dat we het niet hoeven te behandelen, omdat de patiënt daar zelf niet veel van merkt. Um, wat ook interessant is om te weten... Uh, uh, en daarin is onderzoek ook in de palliatieve fase zo belangrijk... Is dat er eigenlijk ook een gemeenschappelijkheid is in hoe lang deze uh, fase duurt? En dat kan je, dit, dit geeft een mooie beschrijving daarvan. Is dat je ziet, hè, dit is een onderzoek geweest, waarbij men heeft gekeken uh, uh, hoe lang van tevoren voor het overlijden uh, klachten ontstaan. En dan zie je dat uh, eigenlijk zo uh, dag drie, dag vier, maar eigenlijk zo dag drie voor het overlijden uh, de meeste van die. Uh, gemeenschappelijke problemen ontstaan. En waarbij je dus kan verwachten, als die ontstaan, dat je nog een... Nou ja, een dag of drie te gaan hebt. En dat is natuurlijk belangrijk als je het ook naar de, naar de patiënt zelf... maar ook naar de familie kan uitleggen wat je verwachting is. En dat je, en dan kom ik weer even terug op het zorgbad stervensfase... wat ons helpt na te denken van... Wat moeten we nou eigenlijk doen in deze tijd? Je wil natuurlijk dat het zo comfortabel mogelijk is. Dus je wil dat mensen geen klachten hebben. Maar je kan nadenken over, geef ik mensen nog vocht, geef ik mensen nog voeding? Nou, voeding is meestal niet zo'n probleem, maar vocht, kan nog wel eens een discussie opleveren. En daarin verschillen wij in Nederland nogal van landen elders. Uh, een gemiddeld land elders sterf je uh, in een ziekenhuis per definitie met een infuus. En bij, bij ons eigenlijk per definitie niet. We zijn geneigd om dit heel snel af te koppelen, omdat we denken dat het ook helemaal geen zin meer heeft. En dat het ook alleen maar last geeft. He, dus vocht en voeding. We moeten goed nadenken over... welke medicatie is nog zinvol. Uh, en dan moeten we dus niet rigoureus alles stoppen. Uh, natuurlijk een, een, een, een, een, een statine, een middel tegen hoog cholesterol... daar twijfelt niemand aan. Uh, maar soms levert het wel moeilijkheden op... omdat we mensen nog furosomide willen geven... Hè, met, tegen vochtopwoging in de longen. Dat we mensen bijvoorbeeld nog anti-epileptica willen geven... Omdat en, uh, nou, een epileptisch insult in deze dagen ook nog hartstikke vervelend is. Um, we willen nog wel twijfelen over uh, uh, uh, profilaxe of uh, tegen uh, mensen die al eerder een longembolie hebben gehad, een dergelijke, of we toch de antistolling door moeten geven. Uh, het, uh, er zijn een aantal dingen waar we goed over na moeten denken en een beslissing over kunnen nemen. Um, dat gaat over medicatie, zoals ik al zei, vocht en voeding. Maar dat gaat bijvoorbeeld over, over de verzorging. Hoe vaak ga je iemand nog draaien? Hoe vaak ga je iemand nog wassen? Uh, nou, dat zijn dingen waar we um, uh, goed over na kunnen denken in deze dagen waarin de klachten ontstaan. Als we het dan hebben over um, uh, goed sterfbed en de dingen die ik dan noem. Nou, dan is één van dit soort, is dit belangrijk. Wat wij verder zien, en dat is... Uh, is dat we het als arts en verpleging, met name in Nederland, heel belangrijk vinden... dat wij met de patiënt en de naaste praten over wat er nou eigenlijk aan de hand is. Hè? Dat we ze in willen informeren, dat dat eigenlijk een basisrecht is, omdat we vinden dat... dat dat heel belangrijk is, het informed consent. Maar dat het ook steeds meer nadruk komt, komt te liggen op de advanced care planning. En dat gaat erover dat je lang van tevoren al bedenkt en... Uh, nou ja, vastlegt hoe iemand het wil. Um, mogelijk ook zelfs op schrift, hè, met wilsverklaringen. En het uh, motto, niet alles wat kan, hoeft. En dit is... Uh, een belangrijk iets... Um, dat wij zien, dat wij... Uh, nou, tot voor kort... Uh, mensen... Uh, tot aan het, aan het eind... Uh, lastig vielen. Ik zeg lastig vielen. Dat geldt niet voor iedereen, maar voor mensen met, met allerlei behandelingen. En omdat we er niet over spraken, dat mensen dus, laat, laat ik maar zeggen, strijdend en ondergingen uh, En dus bij herhaling werden opgenomen en bij herhaling um, ver, moeilijke en lastige behandelingen uh, moesten ondergaan of ondergingen. En dit is natuurlijk wat ik heel graag straks weer, uh, wil, weer bes, wil bespreken, omdat dit ook zo actueel is bij de coronacrisis. Uh, en dat het uh, daar een groot verschil is, hoe wij dit in Nederland doen en elders... is dat we zien dat we heel een aantal mensen... Uh, bijvoorbeeld niet op die zee laten opnemen... omdat we denken dat dat geen meerwaarde heeft. Uh, er is een prachtig... Um, uh, rapport verschenen, alweer een aantal jaar geleden... maar steeds een moeite waard om, uh, om te lezen van de KNMG... Hè, waar met die titel niet alles wat kan hoeft... Hoe gaan we daar nou mee om? Hoe maken we keuzes... In, uh, behandelingen die we, uh, die we voorhanden hebben en uh, die wel of niet medisch uh, zinvol zijn, en wat willen patiënten daarbij? Um, dit wordt ver doorgetrokken, en ik, um, ik zat even op de website van ons, uh, nou, de, uh, zeg maar de palliatieve uh, zorgvereniging, de beroepsvereniging, te kijken. En ik wilde toch nog even met nadruk zeggen dat uh, dat, dat dus Nederlands ver wordt doorgetrokken en dat hier dus een algemeen iets werd gezegd over. He, uh, wat is palliatieve zorg? Maar dat, er, uh, uh, dat het eindigt met... de stelling behoud van autonomie, toegang tot informatie... en keuzemogelijkheden voorop staan. En ik vind, dat, uh, ik vind dat... Ik vind dat belangrijk en ik vind dat logisch, maar ik vind het ook heel uh, erg... goed om te bes, uh, benoemen dat, dat dit echt niet voor alle patiënten geldt. En dan komen we op wat is een goed sterfwet voor patiënten en naasten? Um, en uh, nou ja, dat zien we natuurlijk dat dat zo ongelooflijk verschillend kan zijn. En dat dat van heel veel dingen afhankelijk is. Uh, he, niet alles wat kan, hoeft. Dat is het idee dat je mensen moet beschermen tegen uh, onnodige behandelingen. Wat we natuurlijk helaas heel veel zien, uh, zijn toch jonge mensen die uh, vormen van kanker krijgen. Waarvan ik persoonlijk uh, de stelling heb dat, je, uh, dat die eigenlijk per definitie... Uh, ...strijdend ten ondergaan. Uh, dat zien we veel gebeuren, maar ik kan er eigenlijk ook van alles bij voorstellen. Als je een jonge moeder bent, of een moeder met jonge kinderen, dan pak je alles aan wat, je, wat er is om je leven te rekken. Er zijn onderzoeken naar gedaan en mensen, uh, zeg maar jonge mensen, mensen in, hè, met kinderen, hè, dat is dan de sociale context die is dan belangrijk. Die uh, accepteren veel meer behandelingen. Die accepteren ook veel meer complicaties van die behandelingen. die accepteren ook veel meer um, symptomen als pijn en benauwdheid. Um, omdat het voorop staat dat ze zo lang mogelijk willen leven. Uitzondering daar gelaten. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te benoemen. Dat wat wij goed vinden, dat dat niet voor iedereen geldt. Dat geldt natuurlijk ook voor mensen met een religie. Um, waarbij je ziet dat een heleboel... Uh, nou ja, dat er toch een duidelijk aantal, minder aantal mensen een religie hebben. Maar waarvan we ook zien dat uh, mensen die op hoog leeftijd nu te komen te overlijden... Uh, hun religie weer oppakken, zo vlak voor het sterfbed. Of dat ze, uh, um, uh, dat ze daar waarde aan hechten. Maar het kan ook zijn dat ze juist dan uh, terechtkomen in angsten. Uh, omdat ze bijvoorbeeld in een jeugd uh, hele religieus zijn opgevoed... En dat dat op het sterfwet weer terugkomt. Nou denk ik ook dat, je, dat we uh, um, moeten beseffen dat er uh, met name hè, onder de moslimgemeenschap, mensen en mensen, uh, islamachtergrond um, ook hele eigen specifieke um, waardes hebben wat betreft het goed, een goed sterfwet. En dat dat bijvoorbeeld helemaal niet overeenkomt met, een, uh, met de waarde als autonomie... Uh, um, en aan dat de waarde, uh, um, ik, ben een goede, uh, ik ben een goede moslim en ik, uh, ik leg alles in de handen van Allah, uh, natuurlijk een heel ander uh, perspectief biedt. Um, wat ook belangrijk is, denk ik, dat we moeten stellen dat de e eerder ervaringen met een sterfbed, bijvoorbeeld van een familie of van een, uh, een geliefde, uh, enorme uh, invloed heeft op hoe je op je eigen sterfbed, uh, hoe je daartegen aankijkt en misschien heeft het ook wel gewoon, uh, enorme er, uh, invloed op hoe je je leven leidt tot aan dat sterfwet. Um, en dan wil ik jullie wijzen op een boek dat onlangs is uitgekomen van Barbara Beukering. Um, uh, je kunt het maar één keer doen. En zij beschrijft hier heel mooi het verschil tussen uh, haar beide ouders, hoe, hoe ze zijn gestorven en dat dat voor invloed had op haar zelf. En in dat boek worden een aantal uh, professionals uh, uh, beschreven die hier ook een idee over hebben. Het is echt een... Uh, nou, hier willen jullie dit aanraden. Um, en tegenwoordig moeten we ook niet onderschatten dat de actualiteit en de berichtgeving in de media enorme um, invloed hebben over hoe wij uh, uh, kijken naar um, nou, en vertrouwen hebben in de zorg, denk ik. Um, dus dit, gaat, dit, ja, dit bepaalt eigenlijk allemaal wel, uh, zijn elementen die bepalen of hoe een sterfwet verloopt en hoe, nou, wat voor waarden we daarmee hechten. Ehm... Um, ja, als we het hebben over een goed sterfwet. en er was natuurlijk de opdracht aan mij om iets meer te vertellen over hoe, het, hoe, hoe dat nou gaat in deze coronatijd. Uh, en daar wil ik jullie graag wat over vertellen. Um, omdat heel veel van die dingen die ik nu heb genoemd. natuurlijk ook gewoon van toepassing zijn. op uh, patiënten die een virus, uh, het coronavirus oplopen. Maar er zijn ook wel een aantal dingen die anders zijn. En dat begon eigenlijk al meteen aan het begin van de crisis. Um, ik ben nog even terug gaan zoeken en ik zag uh, een mailwisseling aan het begin maart, waarbij uh, we dus in Nederland uh, de, nou ja, de, uh, de ernst van de situatie tot ons kwam allemaal. Um, en uh, dat ik een mail stuurde aan het CBT, ook het ziekenhuis bij ons had, heeft een CBT en waarbij het hoofd van de IC, uh, ik, ik schreef haar waarom hij dacht er dat een oprichting van een palliatieve corona unit geschikt zou zijn. Um, en um, nou, dat geeft meteen een mooi, mooi beeld, denk ik, hoe we aan het begin van de crisis tegen de situatie aankijken en dat we het zo over kunnen hebben of dat terecht is geweest. Maar wat we eigenlijk al heel snel zagen, uh, is dat, er, uh, dat we verwachten dat er uh, veel ernstig zieke mensen zouden zijn met veel com comorbiditeit en kwetsbaarheid, ik al te waar ik het al eerder over had, die door triage van de huisarts of de eerste hulparts of de IC arts uh, niet in aanmerking zouden komen voor de IC of dit zelf niet wilden. Um, en wij verwachten dus op dat moment veel zieke mensen, uh, uh, waarvan we ook toen al dachten die komen snel te overlijden buiten de IC. Deze mensen uh, hadden we een beeld van waarbij er uh, toch wel veel lijden zou zijn, met name veel pijn, dyspneu. En daar zou ik zelf zo nog even wat over zeggen. En, maar ook uitputting. Um, en in de specifieke situatie van corona... typisch voor corona dat er veel angst en eenzaamheid zou, uh, bij zou komen. En dat heeft uh, natuurlijk te maken met het feit... angst voor besmetting, maar ook de eenzaamheid met de bezoekregeling. Waarvan al toen al uh, duidelijk was dat, uh, dat mensen in een ziekenhuis... geen bezoek zouden mogen krijgen. En hier hadden we... Uh, hadden we het eigenlijk al heel snel heel zwaar mee. En niet wij alleen, niet van het palliatief team, maar eigenlijk alle dokters, verpleegkundigen, mensen van de IC, dat we daar enorm mee worstelden, en met de gedachte, als je zo ziek bent, je wordt opeens zo ziek, en je bent oud en kwetsbaar, en je kan niet zonder je geliefde ziek zijn en doodgaan, dat is toch echt wel een van de ernstig, ernstigste dingen, of de meest vreselijke dingen die we kunnen hebben. Dus daar moesten we, moeten, we wat, toch moeten we wat voor regelen. Um, uh, hierbij was natuurlijk ook de gedachte, moeten wij dit wel doen? Moeten wij dit wel regelen of is dat niet iets voor iemand anders? En natuurlijk hebben we gelijk gedacht over, uh, wat, zijn, wat is de ruimte van uh, mensen om thuis te blijven? Waar, waar zijn er andere uh, um, uh, ruimtes om mensen op te nemen? En al snel bleek dat dat veel minder, uh, uh, dat er veel, veel beperkter was dan in een normale uh, situatie. En met name omdat hospices bijvoorbeeld... geen coronapatiënten aannemen... en de thuiszorg ook duidelijk in capaciteit... Uh, zou afnemen... Um, wat betreft de zorg voor coronapatiënten. Uh, toen was onze conclusie... we moeten een... Uh, het zou toch wel heel goed zijn om een eigen afdeling... op te zetten. Dat is ook gebeurd. Uh, en uh, dit is... Uh, uh, nou, zeg maar het basis... Uh, uh, de basis waarop we zijn gaan werken. Uh, we hebben dat de palliatieve corona-unit genoemd, PCU. En uh, we dachten, er zijn een aantal dingen die zijn heel belangrijk. Het is belangrijk om... Er moeten prettige kamers zijn, lichte kamers. En wat we uh, ook hebben gevonden in het ziekenhuis, een afdeling met... kamers met glas en luxoflex. Uh, en dit in tegenstelling tot uh, de rest van het ziekenhuis... waarin de gewone afdeling mensen achter... Uh, gordijntjes liggen. Um, om de, uh, om de uh, bedden zeg maar van elkaar te scheiden. Uh, deze kamers die wij tot onze beschikking kregen uh, had het grote voordeel dat we mensen goed in de gaten konden houden. Zonder dat we elke keer naar binnen moesten. En, en naar binnen betekent natuurlijk volledig in beschermingsmateriaal. Uh, we namen patiënten op met een korte prognose en daar wil ik zo nog wel iets over zeggen. Uh, de verwachting nu toen was in ieder geval dat de meeste mensen... Uh, opeens snel achteruit zouden gaan... en dan ook eigenlijk allemaal zouden komen te overlijden. Um, en dit is een beetje een technisch een organisatorisch ding... maar wij werden als palliatief team medebehandelaar voor deze patiënten. En het allerbelangrijkste, denk ik, wat wij uh, konden regelen... is een, uh, dat we mensen toch bezoek konden krijgen. Um, twee mensen per dag en die konden ook blijven slapen. Um, waarbij we toch het gevoel hadden um, dat we een een waardig sterfbed konden bieden, wat, wat waarvan we ook wel vonden dat het al niet optimaal uh, zou zijn, maar wel beter dan niks. Um, deze afdeling is uh, zo medio maart gestart. En um, ja, als ik nu weer, we zijn nu zo twee maanden verder en we zijn gelukkig zijn we aan... Uh, gaat het goed? De ja, vooruitzichten zien er goed uit... Maar we zijn natuurlijk uitermate voorzichtig uh, met uh, hoe de toekomst zal zijn. Maar ik denk dat het wel zo is dat we een aantal dingen kunnen zeggen over wat we uh, hebben meegemaakt en hoe het is gegaan. En ik denk dat het allerbelangrijkste is om te stellen: is dat het een, uh, corona echt een nieuwe ziekte is, die ons eigenlijk dagelijks weer voor verrassingen, uh, um, verrassingen gaf. Um, en uh, een aantal dingen heb ik op uh, zo neergezet. En ik ben me bewust van dat ik daar ook niet volledig in zal zijn. Maar er zijn dingen die jullie allemaal waarschijnlijk ook al in het nieuws hebben gehoord. Uh, nou, opvallend ding is dat kinderen er nauwelijks ziek van worden. Uh, dat is natuurlijk wel uh, echt anders dan met andere uh, uh, infectieziekten waar juist uh, kinderen de bron zijn. Uh, en de wisselende presentatie... Uh, toen wij in zo begin maart uh, bedachten, waar kijken we nou naar? We gingen ervan uit dat eigenlijk alle mensen met corona zich presenteerden met hoge koorts en hoesten. En dat we daar mensen ook op triëerden. Ik heb heel de huisartsenpost uh, uh, gewerkt en uh, daarvan zeiden we, uh, oh, bent u aan het hoesten? Heeft u koorts? Nee? Nou, dan uh, het zal het allemaal wel meevallen. En daar zijn we wel natuurlijk een beetje van teruggekomen, omdat we, omdat mensen toch op een andere uh, manier, of door... Achteruitgang toch uh, gepresenteerd zijn en dat het blijkt dat mensen ook op een hele andere manier zich uh, dat de corona zich kan tentoonspreiden en dat we moeten oppassen, met name bij ouderen, dat, dat die helemaal geen, dat die niet meer zo goed koorts kunnen maken en dat dus daar ook niet mee presenteren. Dat hebben we in het uh, loop van de tijd, uh, nou ja, geleerd. We hebben geleerd dat, uh, dat er dus een snelle achteruitgang is. En, en zo praten we in het ziekenhuis eigenlijk altijd over de ziektedagen. Om uh, te begrijpen dat uh, iemand uh, naar moeilijkheden dreigt te komen. Hè. Uh, mensen, zo da vanaf dag 5, 6 zie je ook een plotseling achteruitgang. En dan zal je natuurlijk ook snel een beslissing moeten nemen. Uh, cijfers uit Italië deze week lieten zien dat die mensen die snel achteruit gaan, eigenlijk per definitie binnen een dag wel of niet op de IC komen. Dus de gesprekken over ga ik wel of niet op de IC, uh, wil ik dat wel, moet ik dat nog wel, dat moet je eigenlijk al daarvoor hebben gevoerd. Uh, ook omdat mensen lang op de IC liggen en waar het ongelooflijk invaliderend is. Uh, um, nou, uh, obesitas hè, uh, is een element wat heel erg bij corona uh, blijkt te passen, wat op zich... Um, nou, in het geval van een goed sterf, het niet heel interessant is nu, maar wel uh, toch wel boeiend op te melden. En longenbelieën. Deze twee uh, elementen uh, wil ik wel nog even bij stilstaan, omdat die wel degelijk te maken hebben met hoe we uh, aankijken tegen mensen uh, die een mogelijk ernstig verzwakken. Wat opvalt is bij mensen met uh, uh, COVID-19-virus... Is dat ze uh, ook waarschijnlijk niet benauwd zijn. En daar hebben we ons in het begin ook denk ik wel bij vergist. En ik ben als huisarts heb ik later ook nog wel gedacht. Oh, kom maar dat ik, het dat ik de goede inschatting heb gemaakt. Omdat wat blijkt is dat mensen zich niet benauwd voelen. Uh, maar dat, het, dat ze wel een hele lage saturatie hebben. Een hele lage zuurstofspannen in het bloed. Dat mensen soms wel tot onder de 80 komen te zitten. Als je ze met een saturatiemeter uh, onderzoekt. Uh, en dit, dit is ook het geval als je mensen in een laatste fase uh, uh, uh, ziet. Uh, en daar moet je natuurlijk heel erg op letten. Omdat wat je wel gebeurt als mensen zo'n lage saturatie uh, hebben, is dat ze ernstig verzwakt raken. Um, dat is eigenlijk een veel duidelijker aanwijzing voordat het slecht met ze gaat dan de vraag bent u wel of niet benauwd. Dus dat, dat hebben we moeten leren in de tijd. En wat we ook hebben geleerd is dat de prognose enorm moeilijk te voorspellen is. Wij hebben gedacht nogmaals dat de mensen die... Uh, ernstig uh, achter, snel achteruit gaan ook eigenlijk allemaal komen te overlijden... als je ze niet naar de IC laat gaan. Daar zijn we van teruggekomen. En we hebben ook op de palliatieve corona-unit... Uh, eigenlijk een beleidsverandering gemaakt. Dat we niet zeggen, nou, uh, u heeft nog een prognose van kort. U, u komt waarschijnlijk binnen een week te overlijden. U komt naar ons toe. En dat we het veel meer brengen als we maken u zorgen om u en we denken dat u, uh, hè, dat u ernstig ziek bent. Uh, en we willen u dus extra zorg bieden. Maar we geven ook u nog de kans om uh, er van beter te worden. Omdat we, en dat is omdat we zien dat dat gebeurt. Uh, er zijn een heleboel mensen ernstig gezakt, ernstig snel en ziek geworden en die hebben er toch overleefd. Um, dus wij moeten uh, rekening houden met het feit dat, we de, dat het heel moeilijk voor ons is om het te voorspellen. En dat we ze dus een twee sporenbeleid moeten geven. En dat we ze de kans moeten geven om nog uh, nou ja, te genezen. Um, dat is denk ik wel belangrijk als we het hebben over de nieuwe ziekte. Hè? Uh, uh, weinig wetenschappelijk bewijs nog. Uh, en dat we de ervaring van de weken mee moeten nemen hoe we het in de toekomst doen. Uh, en maar dat we eigenlijk ook moeten accepteren dat we elke dag weer opnieuw schakelen met de in, nieuwe informatie die we hebben. Uh, waar we in we ook zijn gaan schakelen is: uh, uh, nou ja, over hoe we omgaan he, met die beschermende kleding. Uh, dat eerste plaatje was natuurlijk al heel, uh, heel illustratief. Maar wat je dan wel ziet gebeuren, is dat we er allerlei uh, is, nou ja, goede ideeën worden, uh, zijn gekomen, zoals het ophangen van een foto of een naam uh, op je op je voorhoofd, uh, omdat het helpt bij mensen zich uh, veiliger te voelen. Het is vrede, eigenlijk een van de vreselijkste dingen is dat je elke dag... meerdere mensen aan je bed hebt en waarvan je geen idee hebt wie het zijn, hoe ze eruit zien... Uh, en je herkent ze niet. En daar zijn, is in de loop van de tijd wel een hoop aan gedaan. Het blijft natuurlijk nog steeds moeilijk. Dat geldt ook voor de bezoekbeperking. Wij vinden het al heel wat er te twee mensen mogen komen. Uh, maar dat levert natuurlijk ook uh, spanningen op. Eh, je kan bedenken dat er natuurlijk uh, gezinnen en families zijn met meer dan twee mensen. Uh, dat het ook moeilijk is als je zou moeten kiezen van... Nou ja, de tijd is kort, wie kan er nu nog komen om afscheid te nemen? Of wie komt te morgen en komt dan mogelijk te laat? Uh, daar zijn we natuurlijk ook wel een beetje soepel in. En, maar we kunnen echt niet veel mensen uh, uh, op de afdeling verder hebben. En wat ons opvalt, is dat aan de ene kant het uh, ja, zorgen met zich meebrengt. Hoe gaan we erom? Maar dat we ook iets nieuws uh, zagen, wat we niet van tevoren hadden bedacht, is dat, dat er ook een heleboel bezoek gewoon niet wil komen. Dat patiënten uh, bezoek afhouden, omdat ze bang zijn dat ze, dat ze bezoek besmetten. Maar ook dat de angst voor besmetting bij uh, familie en naasten uh, aanwezig is. Waardoor we nou eigenlijk toch ook helaas met regelmaat zien dat... Um, dat het bezoek beperkt is en dat mensen dan toch in meer eenzaamheid dan we willen uh, komen te overlijden. Uh, we begrijpen de angst, die is niet altijd even terecht, maar goed, uh, mensen vinden het natuurlijk van buitenaf heel een, een naar idee om in een ziekenhuis te komen op een afdeling waar alleen mensen, mensen liggen die besmet zijn met corona. Um, een belang ander belangrijk uh, element, wat we uh, van tevoren ook wel hadden verwacht, maar wat ook zo blijkt te zijn, is dat het moeilijk is voor mensen om rituelen um, uit te voeren. Hè? die rituelen kunnen natuurlijk uh, al tijdens uh, het sterven zijn, maar met name ook na het, bij het, na het overlijden, als uh, het wassen van het lichaam en uh, afscheid nemen. En uh, de uitvaart lang niet altijd zo kan zijn zoals men wil. Ehm... Um, ja, en dat zijn eigenlijk dingen die wij per patiënt zien. En dan zijn er eigenlijk dit, deze uh, zaken dingen die we uh, um, ervaren hebben. Uh, die bepalen hoe wij, hoe wij vinden dat de zorg gaat. En dat gaat natuurlijk over uh, beschermingsmateriaal. Wat heel veel in de, uh, in de media komt. Uh, verpleeghuizen die te weinig beschermingsmateriaal hebben. Maar ook in het, ook in het ziekenhuis moeten we zuinig daarmee zijn. Testmateriaal. Uh, ...plekken om opgenomen te worden, hè, wat ik al zei, uh, er zijn duidelijk minder uh, plekken om naartoe verwezen te worden... Uh, ...omdat mensen bijvoorbeeld in de hospices dus geen coronapatiënten accepteren... ...en ook de beschikbare thuiszorg verminderd is. Wat er ook heel veel in de, uh, um, in de media en ook bij ons natuurlijk in het ziekenhuis is besproken... ...is wat gaan we nou doen als, de, uh, als er tekorten dreigen... We hebben één weekend zo in begin april gehad, waarbij het erop of eronder zou zijn of we het zouden halen met het aantal IC-plekken. En we hebben toen in het ziekenhuis ook gelijk nagedacht van, ja, hoe gaan we daarmee om? Uh, en uh, hoe gaan we om met de triage die dan nodig zou zijn? En er was uh, nogmaals heel veel over in de media. Welke patiënt gaat dan voor? Um, nou, we kunnen hier uitvoerig uh, over hebben, maar gezien de tijd denk ik dat we... Uh, dat, nou ja, dat we dat nu niet moeten doen. En dat de conclusie is dat we... gelukkig het ook niet uh, in praktijk hebben... hoeven brengen. Dat we geen... keuzes hebben moeten maken op medische gronden. Uh, dus we hebben... keuzes gemaakt op medische gronden. Hè. Kwetsbare ouderen zijn, uh, niet naar die, zijn... veel minder naar de IC gegaan... Uh, dan elders. Maar dat we geen keuzes hebben ma hoeven maken... op basis van... Um, nou ja, wie het eerst komt, wie het eerst maartje of uh, loten of op basis van uh, relevantie wat iemand doet in zijn leven. Uh, daar zijn we te, dat, nou, dat is ons gelukkig bespaard gebleven. Uh, wat we uh, uh, nu zien, en dat is uh, met name uh, uh, wat we, uh, de conclusies die we kunnen gaan trekken uh, nu we twee maanden verder zijn en we de aantallen zien. Uh, Afnemen en dat we zien eh, dat we met name bestaande aan het bellen zijn en aan het naspreken over hoe vonden jullie nou de zorg, dat er enorm veel verdriet is. Um, en dat zitten met name hier in dit deel: hè, uh, dat afscheid nemen niet kon, dat mensen snel ziek zijn geworden en dat afscheid nemen niet goed kon, dat uh, en mensen zich schuldig voelen omdat. Uh, ze hun geliefde niet konden geven wat, uh, wat ze bijvoorbeeld eerder hadden beloofd. Uit, uh, uitvaarten, uh, mensen die bijvoorbeeld niet naar het land van herkomst terug konden gaan. Uh, maar dat ook opvalt is dat, mensen, dat heel veel mensen dit wel accepteren. Um, omdat men weet en realiseert dat, dat, uh, dat niemand er echt wat aan kan doen. Dat het allemaal komt door het virus en dat de maatregelen die zijn genomen... Uh, Maatregelen waren die ja, genomen moesten worden. Uh, we gaan nog door. Uh, we gaan alle patiënten die uh, zijn overleden in het OVG. gaan we nabelen en nazorg verlenen. En uh, ja, we hopen dat daar nog meer uh, informatie naar boven komt. Uh, waar, we, uh, nou ja, waar we van kunnen leren en waarvan we kunnen zeggen: Nou, dat bij een eventuele tweede golf, hopelijk komt die niet. of bij een andere epidemie in de toekomst kunnen we die informatie meenemen. om het, de palliatieve zorg en het sterven... Uh, van deze patiënten te verbeteren. Uh, nou ben ik aan, bijna aan het eind gekomen van mijn presentatie. En zou ik uh, ja, willen afsluiten met het plaatje wat ik eerder liet zien... Hè? en meer een vraag aan uh, de luisteraars van... Ja, hoe plaats je nou uh, de corona... Uh, in, de, in, dit, uh, in, dit, in deze grafiek? En dan is meteen ook de vraag bij, weten we dat al heel goed? Of is dat iets wat we pas over een jaar kunnen zeggen? Hoe, gaat, uh, hè, hoe verloopt zo'n uh, hoe, hoe zo ziekte? Uh, en hoe komen mensen er weer uit? Want, als je, uh, want dat is natuurlijk iets waar we nu met z'n allen uh, naar kijken. Is hoe komen mensen die genezen zijn van uh, corona? Uh, hoe komen ze weer terug op hun eigen, uh, eigen kwaliteit van leven van daarvoor? Uh, en wat ons betreft, eh, bij de palliatieve team, zijn wij natuurlijk benieuwd hoe uh, mensen nabestaan omgaan met rouw en verwerking van deze tijd. Uh, dit was mijn uh, verhaal. Ik wil u bedanken voor jullie aandacht en uh, ik uh, ben benieuwd of iemand nog wat te vragen heeft aan mij.